Ja, lieve mensen, ik, uh, ik wil uh, even bij jullie komen met, uh, met mijn verhaal. Want ik, heb een, uh, ik zag een YouTube-filmpje voorbij komen daar had ik een comment bij gezet. En mijn comment die werd uh, echt achter elkaar verwijderd. Ik, ik postte hem, ik wachtte even 20 seconden en daarna was hij weg. Echt, ik denk dat ik het al een keer of zes heb gedaan. En toen had ik zoiets van, nou, dan moet ik wel de waarheid vertellen. Ja, dat weet ik sowieso dat ik de waarheid vertel, maar dit mag blijkbaar niet gehoord worden. Um, dus ik, uh, ik dacht van, nou, ik maak er een video over. Ja, ik weet je, ik, ben, ik dacht, ik, doe, uh, ik, doe, ik kom niet in beeld. Omdat ik er gewoon uh, belabberd uitzie Want ik heb, een ik heb een griep te pakken. En um, nou, ik, ik wil nu even gewoon niet in beeld. Maar ik wil wel mijn verhaal kwijt aan jullie. Uh, want um, ja, ik had mijn videootje, uh, mijn, mijn, mijn, uh, mijn uh, tekst gepost uh, op een uh, pagina van, uh, van een... Uh, ja, van iemand die het allemaal heel goed bedoelt en uh, ja, dat het licht uh, zegen gaat vieren. Um, en, uh, ja, en, weet je, en, en, en mensen die waren, ja, die waren heel hoopvol bij het zien van zijn video. Maar ze, ja, van mijn mening, ik denk dat ze verkeerd uh, voorgelicht worden, dat ze verkeerde informatie krijgen. Kijk, het, het licht, wat ik wil zeggen is, het licht heeft zegen gevierd. 2000 jaar geleden, toen Jezus aan het kruis hing. En toen hij aan het kruis werd vastgenageld, dat hij uh, is overleden en dat hij uh, is uh, weggezet in een tombe en dat hij, uh, ja dat was dan zijn graf, en dat hij na drie dagen uh, uh, is opgestaan en dat hij toen van de dood had overwonnen. En, um, en toen heeft hij, uh, heeft hij van de dood overwonnen. Dus toen heeft het licht zegen gevierd. Dus dat wil zeggen: hetgeen, het werk wat Jezus toen 2000 jaar geleden heeft gedaan daar aan het kruis op Golgotha. Um, dat is nu voor ons, deze, voor, voor, voor deze generatie, de laatste generatie. Wij zijn de laatste generatie. Een generatie is 70 tot, tot 80 jaar. Nou, wij zijn de laatste generatie. En dat is. Nou ja, door verschillende mensen is dat uh, al ja, geprofiteerd dat wij de laatste generatie zijn. Maar wat ik in elk geval wil zeggen is. Um, Weet je, je kan niet achterover gaan zitten en niks doen en wachten totdat, uh, uh, totdat uh, het licht overwonnen heeft. Het licht heeft al overwonnen. Er is nog één actie van, van iedereen vereist die gered wil worden in deze tijd. Jezus Christus is 2000 jaar geleden gestorven aan het kruis, daar op Golgotha. Hij heeft van de dood, heeft hij gewonnen. Is die, heeft die de dood heeft hij overwonnen zodat wij kunnen leven in vrijheid. Weet je? En het gaat om dat mensen nu uh, tot bekering komen. Dat ze de Heilige Geest ontvangen. En dat ze de zegel van de Heilige Geest. Uh, over, ja, op zich heen krijgen. Spiritueel. Niet, niet fysiek, maar spiritueel. Als je de Heilige Geest ontvangt. Als je je bekeert. Als je. Als je God in je hart uitnodigt. en. Uh, God in je hart uitnodigt en uh, God Jezus ontvangt in jouw leven en dat je je ook echt bekeert, dat je je afkeert van je zonde en dat je echt in heiligheid gaat leven, dan, krijg je, uh, dan heb je de heilige geest. En dan ben je dus uh, beschermd en verzegeld voor alles wat er nu op deze wereld komt. Want er komt een heleboel Gods wrath, Gods oordeel, komt over de wereld. Maar ook de, de, het oordeel van de duivel komt ook over de wereld. En dat krijgen wij allemaal over ons heen. En iedereen met deze injectie en met alle toestanden wat er nu allemaal gebeurt... Los van of je hem wel hebt of niet hebt, God is genadigd voor de mensen die hem wel hebben. Het enige wat Jezus wil van, is dat je zijn naam kent en dat je weet dat hij voor jou aan het kruis is gestorven, 2000 jaar geleden. Dat hij een enorme marteling eh, vrijwillig eh, heeft ondergaan, zodat jij het geschenk kan, kan ontvangen. Dat is je eigen vrije wil, dat jij het geschenk kan ontvangen van het eeuwig leven. Maar dan, kijk, in de Bijbel staat ook, dat wat vlees is, is vlees. Dat wat spirit is, is spirit. Als jij de hele Heilige Geest ontvangt, als jij je bekeert en je ontvangt de Heilige Geest, dan word je een spirit, dan word je als het ware geboren in zijn koninkrijk, in het koninkrijk van Jezus Christus. En dan krijg je als het ware een nieuwe bril op. Een bril, een spirituele bril. En dan prik je overal alles wat hier in deze wereld uh, uh, gebeurt en uh, afspeelt. Dat prik je zo doorheen. Van, oh ja, dit is niet van God. Dit is van de duivel. Oh ja, dit is echt van God. Je, je weet het gewoon. Je, dat, dat, dat prik je zo doorheen. Maar in elk geval, kortom. Jezus is naar de wereld gekomen om... Uh, om, om ons vrij te maken. Om ons vrij te maken van onze zonden. En zodat wij kunnen leven in vrijheid. Maar dat geldt ook voor nu in deze tijd. Jezus is, uh, Jezus is naar, de, naar de wereld gekomen zodat wij kunnen leven in vrijheid. En, um, en zodat we, uh, als we nu, zolang we de zuurstof in onze longen hebben, dat we voor hem kunnen kiezen. Dat we voor hem kunnen kiezen nu in dit leven, maar ook in het leven hierna. Als we ons ogen dicht doen, als we ons ogen sluiten. Dat ons uh, lichaam sterft en onze ziel verder gaat. Dan gaan we door in de eeuwigheid. Maar de keuze, die, de keuze maken we nu, zolang we de zuurstof in onze longen hebben. Dus... Um, zolang we de longen, zuurstof in onze longen hebben, hebben we het recht om de keuze te maken waar we de eeuwigheid door gaan brengen. Gaan we de eeuwigheid doorbrengen in de nieuwe wereld, wat Jezus nu voor ons aan het creëren is, of gaan we de eeuwigheid doorbrengen bij de duivel? Die, nu ons, die zich nu in allerlei uh, bochten aan het wringen is om iedereen maar injecties en iedereen maar van alles, van alles te verplichten en op te dringen. Maar dat is niet van God. Wees je daar bewust van. Het is niet dat God. Ik bedoel, dit is niet het merk van het beest, los van het merk van het beest. Het gaat om, uh, om de injectie. Het is niet van God. Maar God is wel genadig, nog wel. Maar uh, bij het merk van het beest is hij dat niet. Het enige wat God nu wil, is dat je hier bekeert. Of tenminste, dat is je eigen vrije keuze. God, die legt jou niks op. Maar wil jij gered worden? Wil jij uit deze duistere wereld, um, uh, wil, jij, uh, wil jij hier blijven of niet? Ik wil bijvoorbeeld niet. Ik wil gered worden. Ik wil hier niet, niet meer zijn. Ik ben klaar hier. Uh, en God heeft gezegd dat iedereen die zich bekeert en die, de, die uh, uh, een transformatie ondergaat door middel van de Heilige Geest, want de Heilige Geest is waarheid, en is, uh, je gaat gewoon een transformatie, je wordt een nieuwe creatie in hem. Uh, als, je, als je je bekeert, als je je echt bekeert, als je afkeert van je zon, als je je hart vol liefde aan Jezus geeft, dan, dan ga je gewoon... Uh, dan uh, ja, dan gaat er gewoon een nieuwe wereld voor je open. Dat is het koninkrijk wat je dan ziet. Koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van God. En als je dan zijn koninkrijk, als je dan toegang hebt tot zijn koninkrijk, dan ben je gered. En dat is dus, maar die kon, die, dat moet je wel onderhouden. Die relatie met Jezus, met de Vader, door middel van de Heilige Geest, die, die, die onderhoud je dan door middel van... Uh, relatie. Net als dat je een relatie hebt met je kinderen, met je vader, met je moeder. Dat is een relatie die je onderhoudt. Zo onderhoud je dus ook een dagelijke relatie met Jezus Christus. Zo um, als praat je met Hem. Je luistert naar Hem. Um, als in de Spirit. Uh, je leest zijn woord. En daar staan de alle antwoorden. Jezus is waarheid. De Heilige Geest is waarheid. Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Um, kijk, gerust mijn getuigenis. Het is een beetje een... Um, het is een getuigenis in twee delen, maar uh, het is, dat is mijn getuigenis. Dat is uh, ja, wat ik heb ervaren. Dus ik, uh, ik gun jullie allemaal um, de waarheid toe. En ik wil jullie vragen om... Uh, ja, om je hart te openen voor Jezus Christus. Want hij is de weg, de, wat hij zelf ook zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt bij de Vader behalve door mij. Door Jezus Christus himself. Hij is God, de hemelse Vader. Is vrijwillig neergedaald naar de wereld. In de vorm van een klein bebeltje, babytje. Jezus Christus, de genaamd Jezus Christus. Jehushua HaMashiach, de Joodse de Joodse naam. En hij heeft hier 33 jaar op deze wereld rondgewandeld. En na 33 jaar, toen ging hij, of nee, na 30 jaar, toen ging hij, zijn, uh, ja, ging hij zijn roeping doen wat God hem gevraagd heeft om op deze wereld te doen. Dus zijn hemelse Vader. En dat was dus de mensen vertellen over zijn koninkrijk. Nou, dat is als een olievlek is dat uh, over de wereld gegaan. Er zijn ontzettend veel mensen die uh, die, die nauwe, uh, die, die, die, die, die, die, die lage poort en die nauwe weg hebben gevonden. Want de weg naar de destructie is breed, maar de weg naar de, naar de eeuwigheid en naar het leven is smal. En. Niet iedereen zal hem vinden, maar ik, ik spreek dit berichtje in, zodat, jullie dit, zodat, jullie, zodat ik jullie de weg kan wijzen. En Jezus is de enige weg. De weg, de waarheid en het leven. Het gaat niet om religie. weet Je, je hebt christendom in de vorm van de religie, maar dat is niet de ware christendom. De ware christendom is een hele smalle weg, een hele nauwe poort... En niet iedereen zal die nauwe poort uh, vinden. Maar ik ben hier om deze audio in te spreken en, uh, en jullie te vertellen van dat Jezus Christus uit Nazareth de weg is, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg. Geen religie kan jou, naar de eeuw, kan jou naar het eeuwig leven brengen. Alle religies, alle religies, noem het maar, welke religie dan ook. Ik ga ze niet noemen, want dan ga ik misschien... Uh, in de religies uh, die niet met Jezus Christus te maken hebben. Maar er is ook, nee dat zeg ik verkeerd. De, alle, de, alle religies die leiden naar, het, uh, naar de verdoemenis. Het gaat om die smalle poort. De, de, de smalle poort en de smalle weg. Dat is de weg naar het, uh, naar het leven. En de weg van Jezus Christus uit Nazareth... Dat is de weg naar het eeuwige leven. Lees zijn woord, de Bijbel. Download zijn app. Lees zijn woord. Ga je in zijn woord verdiepen. Open je hart en bekeer je. En dan gaat er gewoon een enorme verandering uh, gebeuren in jouw leven. Want uh, in religies gebeurt dat niet. Alleen in de relatie, de relatie met de maker en zijn kinderen. Dus alsjeblieft... Als uh, ga op zoek naar zijn, uh, naar zijn woord en wie hij is. Want uh, God die, uh, die wacht, die klopt op de, harten van jullie, uh, op de deuren van jullie hart. En uh, hij houdt van jullie. Dat is de reden waarom hij naar de wereld is gekomen. Hij wil dat er geen enkele ziel verloren gaat. En ik vraag jullie met klem. De tijd dringt. De tijd dringt. We leven in de laatste dagen. Ga je verdiepen in zijn woord. Bekeer je zo snel mogelijk. Ga je verdiepen. Lees zijn woord. Open je hart. En geef vandaag nog je, je leven vol liefde. En alsof je, verliefd bent, alsof je verliefd bent op Jezus. Geef je hart aan Jezus. Voel de liefde voor hem. En laat je, laat je meenemen in... De overweldigende gevoel van liefde in Hem. En geef je, geef, je hart, geef je hart vandaag nog. Ga voor Hem leven. In Jezus naam. Halleluja. Vader, ik, ik bid voor elke luisteraar die dit, deze audio beluistert, Vader. Ik bid een zegen over deze mensen, Vader God. Ik bid dat al deze mensen... Dat al deze mensen hun harten worden aangeraakt vader en dat, ze al, dat al die harten worden, worden getrokken naar uw koninkrijk vader. Ik bid dat de verblinding verbroken wordt in Jezus naam vader. Ik bid um, dat ze allemaal gezegend zijn vader en ik bid dat ze allemaal kinderen van de Allerhoogste God mogen zijn vader in Jezus naam. Vader, en ik bid ook nog bescherming over deze video, vader, dat er geen duistere macht, duistere kracht of wat dan ook, dat die deze video weg kan houden bij uw kinderen vandaan, of uw toekomstige kinderen vandaan, in Jezus naam. Amen.